Hoi, ik ben Noortje Yamaat van Verdienen met Video en ik leer zelfstandig ondernemers, zoals coaches, trainers en adviseurs, hoe ze met hun eigen iPhone video's en foto's maken waarmee ze online beter zichtbaar worden en gemakkelijker klanten krijgen. In een eerder artikel heb ik je al laten zien hoe je Periscope installeert op je iPhone en heb ik een aantal handige tips gegeven om meer uit Periscope te halen. In deze video deel ik de uitkomsten van mijn microfoontest met je, zodat je kunt zien en horen wat het verschil is als je een extra stereo microfoon gebruikt als je een periscope uitzending gaat maken. Ik test de, de Mickey microfoon, ik test de iRig Mic Cast microfoon, de iRig Mic Field en de iQ7. Als eerste test ik de Blue Mickey Digital Microfoon die 139 euro kost. De microfoon voelt erg solide aan door het gewicht en de behuizing. En een leuke optie is dat je hem in zeven standen kunt zetten. En er zitten drie geluidsniveaus op. Laten we eens luisteren naar het geluid. Oké, okay, ik, uh, ik test nu de Mickey en Microfoon. En ik sta wederom op dezelfde afstand. En ik test wederom de Blue Mickey de microfoon en die staat nu op de middelste switch. Ik sta weer op dezelfde afstand van mijn iPhone en ik test nu de Blue Mickey microfoon. Als tweede test ik de iWig Mic Cast die 29 euro kost. Het is het kleinste model van alle microfoons en er zitten twee niveaus op, low en high. Uh, anders dan de andere microfoons uh, stop je deze microfoon in je hoofdtelefoonaansluiting. Zoals net ook sta ik weer op dezelfde afstand van mijn iPhone, ongeveer een meter afstand. En ik test nu de Airwick Mic Cast. Dan de Airwick Mic Field, de grotere broer van de Cast. Deze kost 88 euro. De microfoon is een stuk groter en hij is 90 graden kantelbaar. Wat handig is, is dat je je oordopjes erbij kunt gebruiken om te luisteren naar je geluidsopname. Maar dat heeft de iRig Mic Cast ook. Wederom, vanaf dezelfde afstand op mijn iPhone, test ik nu de iRig Mic Field. Als laatste de IQ7 microfoon die 119 euro kost. De microfoon is licht van gewicht en erg compact. En Het mooie van deze microfoon is dat je hem verschillende kanten op kunt kantelen. Er zit een volumeregeling op, net als een koptelefoonaansluiting En handig ledlichtjes om te zien of het geluidsniveau klopt. Oké, okay, ik uh, sta nu op dezelfde afstand als uh, daarnet. En ik test nu de IQ7.